Hey Noortje, ik sta hier bij de drukker en de tweede druk van jouw boek is gearriveerd. Kijk, hier staat je pallet. Weer 500 boeken waarmee jij mensen gaat helpen met verdienen van video. Ik ga je boek even laten zien. Ik heb al een doosje voor je open gemaakt. Kijk, de tweede druk van jouw boek. Expert tips over verdienen met video. Het ziet er weer prachtig uit. Weer 50 tips om mensen te helpen met verdienen met video. Noortje, van harte gefeliciteerd met de tweede druk van jouw boek.